Ik zit in de auto met Sarah en wij zijn op dit moment niet in Utrecht, verre van. We zijn net aangekomen in Uden. Uden. We hebben hier ongeveer een uur over gedaan om hier naartoe te komen, iets minder zelfs. Ja. En uh, misschien raad je het wel, maar we staan in een drive-in. Ja ja, strawberries. Oh je ziet nu helemaal niks. <laughs> Alleen een bus. En dit is de Aardbeien drive-in J&B. Uh, misschien ken je het wel super bekend met allemaal aardbeien. Alles van aardbeien kan je hier bestellen. En het leek ons uh, lekker en leuk. Ja, nou hadden we hadden er heel veel zin in. Dus we dachten, we nemen ook de vlogcamera mee. Kunnen we meteen aan jullie laten weten of het wat is. Het menu ziet er in ieder geval echt veelbelovend uit. En wat we ook wel eventjes uh, willen laten weten, wat super fijn is. Misschien heb je hier over, over deze drive-in wel gezien dat deze razend populair is. Mensen hebben hier drie tot vier uur lang voor in de rij gestaan. Nou ja. Uh, daar, wij ja. niet. Nee. We wilden dat ook helemaal niet. We <laughs> But... zijn endless weekend, maar sorry, daar hebben wij geen tijd voor. <laughs> we zijn we er al bijna? Kijk, het is oh. gewoon hiervoor. Oh, je moet daarheen. Oh. oh, is het druk of niet? Mm, is het druk? Weet ik niet. Ik kan ik nog niet zien. Oké, okay, respect voor de buurt en onze aardbeien. Oh, dit zou 2,5 uur zijn. Kijk, 1,5 uur. Oh. oh. Nou hé hey, jongens, we staan, <laughs> we, bijna, we, we staan gewoon bijna vooraan Oh nee, we hebben nog wel tijd om... Oh hier is er een menukaart daar Top. Oh, top Gelijk even kijken. Volgens mij, ik denk dat het misschien 20 minuutjes, een hooguit een half uur wordt Dat wij ja. er nu voor in hoeven te staan Dus ik ben heel erg happy Ik ook Ik had geen zin om te wachten En ik heb wel echt heel erg veel trek Dus um, ja, heel veel zin in Oh, ik schrok even. Er staat alleen pinnen, geen contant. Want ik heb alleen een pinpas mee. Ja, nee. In deze tijd uh, mag je alleen pinnen. Uh, nou, dit wordt lastig. Ik heb overal wel zin in. Dit is onze allereerste drive-in tijdens corona ook, hè? Ja, of niet? In ieder geval een speciale drive-in. Ik ben wel op andere drive-in plekjes geweest. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie daar al gebruik van hebben gemaakt. Een drive-in party of een drive-in, zoals dit dus nu heel no. snel. Kijk, hier Kijk, heb je, je dan de, de, de ingang van de drive-in. Dus wij staan nu hier en volgens mij gaan we hier zo helemaal eromheen, om dit huisje. En dan kom je daar aan en dan krijg je bestelling en dan is het uh, ja, wegrijden. Waar we dan naartoe gaan is nog eventjes de vraag. Ja, waar we het gaan opeten weten we nog niet. Maar het komt volgens zo goed. Waar gaan ze bestelling opnemen? Ik denk daar achter misschien verderop. Larissa, moet moeten dus ze heel erg nodig naar de wc. Nee, nou. Maar ja, kijk wij komen natuurlijk uit Utrecht Dus even rijden En daar is een wc Maar hij zit wel echt met alle auto's eromheen Ja, dus je, ziet, je kan gewoon bijna transparant maken Zo voelt het dan hey, we kunnen. Is het hier bestellen eigenlijk of niet? Nee, daar Oh, ik dacht hier Het was schattigheid met dat aardbeidje zo Gaan we Oh, kijk naar het tafeltje Hallo Hallo uh, heel graag de uh, wafel met aardbeien en slagroom. Eén wafel met slagham. De Udense bol. Eén keer de Udense bol. Uh, twee keer de gemengde aardbeien met chocola. Twee keer gemengd. Wil je nog een uh, plant? En een ja. En een aardbeienplant. En één keer de aardbeienplant. Ja. En iemand die willen pakken? En was hem. Oké, okay, dan wordt twintig euro alsjeblieft. Yes. Geef jullie bonnetjes toevallig? Oké. Okay. wil je dat doen? Uh, dat ja, ik, ik foto moet eens foto eens foto maken. Kan dat? Ja, ik ja, ik Volgens mij is daar mijn plantie. Ja, top ja. toch? Ja. Dankjewel. Nou, ik weet één keer de nieuwe Yes. Dankjewel. Dat is. Ja. Een wagen met de En daar. En dan doorrijden. Ja. Oké, nou, volle bak. Doeg. Zit het er aan? Ja, dat is natuurlijk. Dankjewel. Dankjewel. Hallo. Holy moly, de hele auto is in één keer vol. Moet je kijken, jongens. Heb je de bestelling gecontroleerd? Ja. Looking good. Oké, okay, nu weet ik niet zo goed waar we heen moeten. Nou jongens, we zijn eventjes geparkeerd. Dit is wat we hebben besteld. Oh my god, het ziet er oh. zo goed uit. Het is ook lekker veel. Lekker royaal met de aardbeien. Lekker royaal. En dan hebben we ja. hier de gedipte mix aardbeien in chocola. En dan is, is dit mooi. de Udense Bol. Dus dat is natuurlijk wel een lokaal... Lekker netje. En waar is de plant? En de plant zit hier achterin. ga de plant zien. Ah, dit is ook gewoon meteen een souvenir natuurlijk. Een plantje. Zo. Nou, dan kunnen we misschien volgend jaar bij mij een drive-in doen. <laughs> Oké, okay, nou, uh, we wisten natuurlijk niet zo goed waar we heen konden rijden. Dus daarom zitten we ook in de auto. Dus we gaan het hier gewoon lekker in opeten. Is wel zo safe, denk ik. Komt Jan. Wat Dit gaan we herbruiken. Dank je wel. Zullen we, gewoon, zullen we eens met een aardbei beginnen anders? Gewoon zo'n gedipte aardbei. Ja, die aardpijf? zouden... Oh, deze gedipte aardbei. Aardbei zouden die in ieder geval super lekker moeten zijn, dames. Die is zo ontzettend uh, populair. Dig in. Ik ga eventjes voor de puur. Je bent zo van de stemmetjes vandaag, hè? Ik allemaal. Cheers. Cheers. Mm. Mm. Oh, dat is echt heel lekker. Het is heel goede chocola ook. Ja. Ik moet zeggen dat deze inderdaad wel echt heel lekker zijn. Het schoot meteen door mijn hoofd, moeten we er niet meer bestellen. Oh. Maar misschien niet. rustig. Hoeveel ik nu afrekent? 20 euro. Oh, het is oh, deze... wel echt lekker hoor. Ik kan het gewoon opeten, ja. ja ik denk ook die witte. Ik dacht eerst van, ik nog wel wat mee naar huis, maar... Mmm, uh... lekker hoor. Oh my god. Wow, crunchy. Hij is echt heel erg lekker. Mm. Die wafel is echt... Volgens mij hebben ze die zelf gemaakt in zo'n ijzer. Ja. Oh, het is allemaal nee. afgevallen bij mij. Hij is zo crispy. Mm. Ik heb geen aardbeien meer erop. Ik moet zeggen, tot nu toe is het echt wel boven verwachting. Mm -hmm. Ik had wel een idee, want ik vind aardbeien en slagroom echt de beste combinatie ever. Maar dit is wel echt, het zijn echt lekkere zoete aardbeien. En die wafel is lekker krokant. Die slagroom is lekker. Oh, ik heb volgens mij nog steeds slagroom in mijn mondhoek. Ik snap ook nu wel dat je zo lang mm. moest wachten. Niet per se omdat het gewoon populair is, maar ook gewoon omdat het gewoon wel echt... Ze maken er nog een feestje van. Ja, het ligt ook niet zeg maar al uren te wachten of zo. Dus ik denk niet dat ze super erg aan het voorwerken zijn qua spullen. Ja, want ik moet eerlijk toegeven dat ik hiervoor wel echt dacht van joh, een beetje overdreven. Volgens mij kun je overal gewoon aardbeien halen, maar uh, nu snap ik het wel. Dus het is echt aanrader. Maar we hebben nog een bol. Het zijn ook echt wel hele goede aardbeien. Ah. Nou, misschien had ik ook een plantje moeten halen dan. Daarom, volgend jaar drive in bij Larissa. Nou dit is dus de Udense Bol, dat is eigenlijk een hele grote soes. Het ziet er zo goed uit. Ik wist helemaal niet dat dit überhaupt een ding was. Nee, ik ook niet. Ik ben heel benieuwd, maar ik zit vooral te denken van hoe gaan we dit eten? <lacht> zo hé, hey, dat scheelt. Zo. Ja, het zegt bloes eten in die auto. Het is wel echt veel meer dan wij nou, Oh ja. Ik denk niet dat het kan. Oké, okay, ik doe hem even dicht voor de audio dan. Ik heb al slag om mijn broek zitten. Oh, deze moet sowieso de was in. Dat zie ik nu al. Het is een beetje een gedeconstrueerde. Gedeconstrueerde? Uh, ja. Uh, Soes. Nou, ik moet zeggen, het is niet makkelijk eten. Maar ja, dat is ook een ton poes niet. Het wordt ondertussen wel echt een beetje misselijk bijna van uh. de hoeveelheid slagroom. Mmm, ik wilde aan nemen, maar een nog Erg lekker. Wel heel erg vergelijkbaar mm. met die van de Wafel. Ja. Oh. Of, of als je zelf wilt bestellen, kan je in principe, de, in principe de een of de ander doen. Ja, dus misschien eerder de bavel, omdat die makkelijker hmm, eten is. En nee, dan is lekker crispy. En a, maar aan de andere kant heb je nu zo'n lokale specialiteit. Dat deze is wel, wel echt top. En doe me ook een beetje denken aan zo'n macaron met van die aardbeidjes erin. Wel meer een gebakje, het is wel heel erg leuk om deze cadeau te doen. Oké, okay, gaan we gewoon even eten en dan doe ik het even het raam open. Want ja. dus ik um, moet even luchten. Nou jongens, we zijn weer aan het rijden zoals je misschien wel kan horen. We hebben heerlijke volle buikjes. En ik vond het super leuk om hier naartoe te gaan. En om dit te ontdekken, eigenlijk zo'n nieuwe drive-in. Ik hoop dat jij het ook leuk vond om te zien. Vergeet zeker niet om een duimpje omhoog achter te laten. Volg ons ook via Instagram. Is ook heel erg gezellig. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. En ik zie je snel nou weer in de volgende video. Doei doei! doei.